Vertel even wie jullie zijn. Wie zijn wij? Mijn naam is Nasser en Dit is Farenkie Ik ben collega van Bahide. We zijn van de organisatie Harmonie in Hulp en Zorg in Ede. Wat zouden jullie willen vertellen? Uh, wij willen eigenlijk vertellen uh, wat is de organisatie van ons is. Uh, Harmonie in Hulp en Zorg. En uh, uh, wat we willen bereiken? En uh, hoe hebben wij dat uh, opgericht? En wat willen wij eigenlijk met onze organisatie bereiken? Dat lijkt een heel lang verhaal te worden, maar vertel het eens in het kort. Uh, in een kort dat uh, Harmonie in Hulp uh, en Zorg is uh, opgericht door mijn collega Wahide en ik. In 2011 in Ede. En uh, aanleiding van de uh, oprichting van de organisatie was onze levenservaring. Uh, mijn collega en Wahide zijn vluchtelingen uit Iran. En uh, wij kwamen in Nederland en uh, daar uh, hadden wij een beetje moeilijkheden in het begin. Wij kwamen van een, uh, een wij-cultuur naar een ikcultuur En alle die uh, vaardigheden, normen en waarden dat wij in Iran hadden, werkten niet meer. En op een gegeven moment, we liepen vast. En daardoor hadden wij het gevoel, uh, hoe moeten wij onze... Uh, lotgenoten uh, in dit gebied helpen. En hoe doe je dat dan? Hoe help je je lotgenoten? Dat we hier tegen Ja. Hoe doen wij gewoon dat en helpen? Onze cliënten komen vanuit de huisartsen, ROC, en, uh, ja, uh, monden, uh, mond op mond reclame via mensen. En kennissen komen gewoon bij ons als uh, ja, allerlei uh, gebieden, problemen, problematiek, maatschappij. Wat hebben ze, dan komen bij ons en wij gaan gewoon ze uh, in alle leefgebieden helpen. En dan gaan jullie helpen om te leren van jullie komen uit de wijcultuur, dit is de ik-cultuur in Nederland. Dat is niet alleen. Dat, uh, gewoon aan, uh, ja, aan, dat is gewoon participatie en integratie. Uh, ja, uh, hoe gaan ze gewoon in andere landen gewoon zichzelf uh, uh, ja, maar beter voelen, maar beter leven en uh, ja, uh, beter functioneren. Kun ja. je aangeven wat, wat je daarmee bereikt? Wat bereiken wij mee? Daar bereiken wij heel veel. Dat zeg. Wat willen wij bereiken? Ik heb net gezegd van onze levenservaring. We zien dat hoe andere mensen met andere cultuur, met welke redenen, die gaan vastlopen in deze maatschappij. Dus wij willen eigenlijk de mensen helpen dat de weg vinden in, in, in, in Nederland de samenwerking. Dus daar hebben wij hulp nodig. En wat voor hulp heb je dan nodig? Ten eerste hebben wij uh, samenwerking van andere organisaties, gemeenten en ziekenhuizen nodig uh, als uh, organisatie. En als persoonlijke hebben wij nodig um, om ook als twee vrouwen, dat uh, ze hebben zich in Nederland zo goed opgeleid en ontwikkeld, ook uh, extra ondersteun krijgt. Wat zou je graag nog verder willen? Verder willen dat wij willen dat uh, mensen van andere culturele achtergrond uh, met minder risico en met uh, uh, betere, uh, betere advies ze kunnen in Nederland eigenlijk uh, eigen weg vinden, want uh, Nederland is helemaal een ander land met regels, met normen, met waarden en, uh, en uh, daardoor komen wij in, in, in uh, Mm, probleem. Dank jullie wel.